Soms dan frustreer je je gewoon kapot aan het gedrag van een ander. Ja! Oh, uh, we Lott, dat we je niet even gaan. eerst de keuken op kunnen ruimen. Wat je misschien niet had verwacht, is dat je juist van dit gedrag wat kan leren. Hoe zit dat precies? Op zulke momenten laat iemand het gedrag zien waarvan jij ooit hebt bedacht dat het niet oké okay is. Een voorbeeld. Op een moment dat ik even echt iets gedaan moet krijgen dan kan ik één ding heel goed. En dat is doorzetten. Deze kwaliteit heeft ook een keerzijde. Op het moment dat ik dit namelijk te veel doe, ga ik me heel erg krampachtig in de dingen vastbijten en zorg ik uiteindelijk niet meer goed voor mezelf. De reden dat ik af en toe zo verbeterd in de dingen kan zitten, is omdat ik één ding heel erg aan het vermijden ben. Het stoort mij namelijk op het moment dat ik enorm lui ben. Wat zonde is, want in deze allergie zit namelijk een kwaliteit verscholen die ik mezelf niet zo snel toesta, en dat is rust nemen. Als je op deze manier naar eigenschappen kijkt, dan kom je tot een ingevuld kernkwadrant. De kunst is om beide kwaliteiten in balans te brengen. Om mijn werk echt goed tot zijn recht te laten komen, is het dus belangrijk dat ik niet alleen doorzet, maar ook af en toe rust pak, zodat ik daarna weer helemaal energiek ben om weer te kunnen doorzetten. Dus, effectief luieren. Ik ben een roze spook. Ik neem rust vandaag. Wil je blijven leren? Dat kan door op abonneren te drukken.